Vanmorgen wil ik het graag even met je hebben over pilots organiseren. Als je een nieuw traject aan het ontwikkelen bent of je hebt een, uh, een idee voor een traject wat je wilt gaan ontwikkelen, is het een goed idee om ook een pilot te organiseren. En ik ben er ook voorstander van om een betaalde pilot te organiseren. En dat is ook omdat je dan... Uh, ja, toch meer commitment vraagt aan de mensen die deelnemen waardoor ze eh, doordat ze inderdaad het commitment afgeven dat ze toch ook serieus met je aan de slag gaan nou hoe kun je nou eh, een, een, een pilot opzetten want je hoeft natuurlijk geen eh, pilot geen training overleg af te hebben um, maar bepaal wel zeg maar in ja hoe, hoeveel content je wil geven hè? het hoeft ook niet de volledige training te zijn die je gaat aanbieden onder uh, He, als, als pilot. Je kan er ook bepalen, nou, ik ga het over bepaalde stukken content uh, houden. En, en mensen kunnen dan op dat gebied uh, die pilot doorlopen. Ja, het is ook van belang dat je gaat kijken dat je niet te veel pilotdeelnemers gaat toelaten in je pilot, omdat je dan ook je kuit allemaal verschiet. En ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld verwacht dat je een training gaat maken met 30, 40 uh, cursisten erin dat je 3, max 4 mensen in je pilot gaat laten meedoen. Ja, dus dan heb je een beetje een richtlijn uh, hoe, hoeveel mensen je daarvoor kunt vragen. Nou, je kunt natuurlijk mensen vragen uh, door uh, ze persoonlijk op te zoeken, een berichtje in te spreken, op de telefoon, op te bellen of een uh, DM te sturen via een, uh, een social media platform of gewoon via je nieuwsbrief natuurlijk. En maak het wel exclusief. Hè. Dus uh, geef ook wel aan dat het echt om uh, jouw kwaliteitstraining zal gaan. En dat jij ook bepaalde verwachtingen hebt van de mensen die deelnemen. En dus dat ze echt serieus aan de slag moeten en mogen gaan met de content. En uh, dat je daar dus uh, heel veel waarde aan hecht. Sluiten we ook straks af met een evaluatie. En dus aan het einde ga je ook... Uh, Vraag, hè? Hebben ze inderdaad hoeveel tijd hebben ze besteed uh, aan de opdrachten, aan de training zelf? Uh, was alles duidelijk? Um, ja, ze, zijn ze zelf tot waanzinnig goede inzichten gekomen? Of kunnen ze jou helpen om de training nog, be nog beter te maken dan dat die al is? Um, ik zou ook uh, ze een beetje een richting geven in uh, hoe ze de dingen kunnen aandragen aan jou. En dus dat, dat ze dat bijvoorbeeld doen schriftelijk, dat ze het gewoon een beetje bijhouden, terwijl ze dus bezig zijn met het draaien van de pijlen Heeft niet iedereen er behoefte aan om een pilot te organiseren tijdens het traject van het maken van bijvoorbeeld een online training? Er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik, ik, ik ben volledig overtuigd van wat ik wil gaan doen, dus ik doe geen pilot. Uh, maar ik denk dat het juist voor mensen die ofwel uh, wat perfectionistisch zijn ingesteld, dat het heel handig is om een pilot te organiseren. Ofwel voor mensen die uh, ja, niet in beweging komen, zeg maar, en het ook echt nodig hebben dat er ja, mensen op ze zitten te wachten uh, om aan de slag te gaan met de verdere creatie van de training. Ik heb daar ook een blog over geschreven. Ik zal het linkje straks er even bij zetten. Naast dat het jou zeg maar, helpt hè, uh, als uh, als trainer uh, in beweging te komen, geeft het je natuurlijk ook gelijk klantreviews. En dat is natuurlijk heel fijn, want die klantreviews die kan je op je website zetten. Dus op het moment dat jij echt uh, de training gaat lanceren, dan zijn er ook al uh, ervaringen geweest. Die klantreacties heb je inmiddels ontvangen, waardoor het uh, ja, echt een, uh, een stukje van uh, bevestiging geeft voor de nieuwkopers. Dat, ze, dat de mensen aan het goede adres zijn. Ik zou ook zeggen, als je een pilot organiseert... doe het dan ook net alsof je hoe je het echt zou laten lopen. Dus dat je inderdaad ook de technische stapjes, dat je die allemaal doorloopt. Als je met een team werkt, zou ik ook je VA bijvoorbeeld... of mensen met wie je werkt ook inlichten. Van, we zijn bezig met die pilot. Uh, dit en dat zijn de stappen die ze, die ze gaan zetten, zodat er geen verwarring is. Dus je wil echt het volledige plaatje wil je, uh, schetsen in hoe het ook zal zijn als je straks met ze samenwerkt als zijnde een training die volledig af is. Nou, dat stukje dat wilde ik even alvast met je delen over de uh, pilot. Uh, het is dus niet voor iedereen. En niet iedereen zegt, nou ik ga een pilot organiseren. Uh, maar het kan dus ook wel heel erg helpend zijn hè, als je inderdaad een, een lekkere stok achter de deur nodig hebt. Uh, goed, nou, ik ben benieuwd uh, wie van jullie gaat binnenkort een pilot organiseren. Dat kan je hieronder laten weten. Ik wens je een fantastische week en tot snel. Doeg, doeg.